Ja. Ik wil dit nooit meer doen. Ja, ja. Dit is het feestje. Het allermooiste feestje. Het allere, allere, allere, allermooiste feestje. Deze zomer ga ik op zoek naar het allermooiste feestje. En vandaag ben ik uitgenodigd door Elsa. Hoi Emma. Wij zijn van de Groningen Studenten Zelfreension Medie. Dus zoals je ziet zijn we nu nog lekker aan het varen. Maar morgen zullen we in de haven van Terschelling liggen en daarom wil ik jou uitnodigen om langs te komen op onze Zomerwaddenweek, want wij hebben elke avond het allermooiste feest. Ja, Elsa nodigt me uit voor de Zomerwaddenweek, en dus ben ik afgereisd naar het prachtige Terschelling, want daar liggen ze in de haven. En ook vandaag ga ik weer op zoek naar de verplichte versnapering, de gangmaker en het absolute hoogtepunt. Eerst aan mij de taak om ze te vinden, tussen alle boten. Hoe heet de boot ook alweer? De studentenvereniging Mede is sinds 2002 de trotse eigenaar van dit schip, genaamd Nicolaas Mullerius. Wat dient als hun varende sociëteit. Eens per jaar is de Zomerwaddenweek en deze week staat geheel in het teken van zeilen en zuipen. En dit alles gebeurt onder het toezichthoudend oog van Schipper Jan, die zelf al sinds 1995 lid is. Mayday? Daar ja, ben je het goede adres. Kijk eens aan! En hoe kom ik aan boord? Wij zijn uitgenodigd door Elsa. Die is hier wel een woord. Nou, dan zitten wij goed. Moet ik dan ja. gewoon zo eroverheen even? Hallo! GELUID VAN HETTEN Er zat okay. dus een lijn aan de deur en daarom moet je nu een rondje geven. Dat meen je niet! Ja, je hebt al aan de bel getrokken. Nee Zo snel gaat dat hier. Ik word gelijk aan het werk gezet. Zeven bier. Ben jij mij uitgenodigd? Ja, klopt. Waarom? Waarom is dit het allermooiste feestje? Het is gewoon heel bijzonder dat wij dit kunnen doen. Er is geen enkele andere studentenvereniging, zelfvereniging in Nederland, die zo'n prachtig schip heeft dat vaart en kan borrelen. En ja, het is gewoon uniek, want normaal betaal je superveel geld om mee te varen op zo'n schip. En wij betalen alleen voor het eten. En we doen alles hier zelf. Uh, de hijzen, het varen, iedereen is van mede. Dus dat vind ik gewoon heel vet. Kijk, ja. dat is een duidelijke pitch. Alla. Oké okay, jongens, het is tijd voor de verplichte versnapering en dat is deze keer een U-boot. Een heerlijke zonnemar cola, een vlugeltje en een biertje. En dat is een halve liter en dat moet in één keer op. Dat moet in één keer op? Ja, het is een hele lekkere cocktail. Is die voor mij? Uh, dat is die voor jou? Is die dus je ja. Oh, Jesus Christ. Ja, het het U-bootje. Of tje. Ik krijg het echt niet op hoor. Ik heb hier ook echt geen zin ja. meer. Ik doe dit gewoon op mijn eigen tempo, jongens. Dit doe ik voor het vaderland. <tie> <tie> het volk en spuiten en slikken. Ik wil dit nooit meer doen. <tie> maar hou je dat dan wel vol, zeven dagen? Uh, af en toe, smiddags even een dutje en dan uh, ben je er wel weer bij. Ja, ja jij zegt een dutje. Ja. Jullie slapen hier ook? Ja, maar, ja dat ja, klopt. Ja. Ja, we slapen hier ook. Dan hebben we hier zo allemaal bedjes. Ja, er ligt nu allemaal spul. En dan gaan al die matjes die gaan hier op de vloer. En uh, nou ja, dan. Jullie kan... leggen elke dag al deze matjes ja, hier ja, neer? Ja, ja, ja. Het, is, het is gedoe op zo'n zo schip. Hoe doe je dat dan als je niet alleen wil slapen? Als je niet alleen wil slapen, nou dan zijn er een paar opties. Uh, een leuke optie is misschien: we hebben nog een barhok. Oh. En die staat nu echt stampensvol. Ja. Dus dat is even ombouwen. En dit is dan de plek waar je een beetje uh, verliefde. Ja, dat is wel wat krap, hè? Heb je er wel eens gedaan? wel jongens in het nee, barhok nee, gedoken? Nee, nee, nee, ik niet. Ik niet. En uh, wie is er deze week al in het barhok gedoken dan? <middels> Auke, kan jij mij even vertellen? Wat gebeurt er nu? Ja, een Vlugel estafette staat hier te gebeuren. Degene die als eerste leeg drinkt, die heeft gewonnen. 3, 2, 1. Oh, daar gaan ze. En wie ligt er op kop? Ik. Oeh, de nummer 1 gaat er heel snel achterover. Maar de nummer 2 is ook al heel erg snel. En Elsa gaat als een speer. Ze is aan nummer 4, 3 al begonnen. Maar Auken die haalt het in. En oh nee! Oh, wat voelt dit goed. Ja, ja ik, wil, ik wil graag mijn moeder bedanken, ik wil graag mijn vader bedanken. Yes! Nee, nee, nee, nee! Dat is, no. nee, is Dit is geen winnaar, dit is er overheen, lieve God. Het spijt me er? heel erg, maar ja, was ja. nee, die was oh, golly, Is dit een straf, twee van die dingen? Nee, niet echt. Nou, ja, het ja. is best lekker. En als je moest oh. kiezen, zuipen of zeilen? Oeh. dat kan nee, ik niet kiezen. Zeilen, zuipen, zeilen. Ik weet het echt niet. 3, 2, 1, zeg nu. Ja, zuipen. Lekker, lekker, Trek die Nou even, wie is de gangmaker van de groep? Hilde Verstoppen, ja, ja, ja. Is dat iets wat de gang erin brengt? Nou, het brengt in ieder geval heel veel hilariteit om te kijken of Hilde ergens in past. Ben jij er klaar voor om ergens in gestopt te worden? Waar in nou? Wat gebeurt er als jij ergens in past? Nou, als ik ergens in past, dan mag ik een U-boot uitdelen. Dat kennen we inmiddels, de U-boot. Die U-boot kennen we, Super Ja, dat kan ik echt aanraden. <laughs> nu wij eenmaal weten wat jouw power is als jij in iets past, ja. ben ik wel benieuwd, waar gaat Hilde vanavond ja, in? Iemand heeft wel een grote tas bij zich. Laten we naar de wakskist. Hoe voel jij je erbij dat jij de gangmaker van de groep bent? Nou ja, ik vind het fijn dat ik andere mensen vermaak kan brengen. Als het lukt en ik mag een Uber uitdelen, dan ben ik ook blij. Is het wel eens niet gelukt? Ja, het is ook wel niet gelukt. We waar dan? Uh, ze hebben me ook geprobeerd in een <laughs> barkruk te staan. In stok. die barkruk? Ja. Ja, en dat vond ik maar zo. Maar zeg maar, ik mocht niet, ik mocht niet uitsteken. Ja, dat leek dus, niet. Dus ik ben wel klein, maar ook weer niet, zeg maar, zo klein. Want waar ga jij zo meteen in? <laughs> ik ga in Hengstas. Denk je dat het past? Ik denk het niet. We gaan het meemaken. Nee, daar is de tas. Helpen. Eerst wat je willen. Ja. Ja, jongens, het past. Dit past veel gemakkelijk. Hij oh, is best wel groot. Wild Wel. Hilde zit in de tas. Hilde, hoe gaat het daar in de tas? Was wel een beetje benauwd. Dan is nu de vraag: aan wie geef jij de U-boot? <laughs> Heb jij zin in nog een U-boot? Wat denk je zelf, Hilde? Kom, dan moet ik even rondkijken, hè? We hebben deze keer geen gangmaker koek. Nee, Hilde, haar extra power is dat ze een U-boot mag uitdelen. Auke is, je wordt aan het wijzen, maar Auke is nog een kwartier jarig. Ja. Auke, <laughs> de U-boot is ja, voor natuurlijk jou. Op, mijn trek die op Trek die af, trek die af. Oh, trek die af. Oh jeetje. Trek die af. Jij hebt de U-boot op, dat betekent dat het tijd is voor muziek. Muziek. Muziek. Ah, ah, ah, Nee absoluut, niet. nee, absoluut niet. Nou, ik vind het heel gezellig, maar het hoeft niet hier. Nee? Dus heb jij hier een beetje... Uh, ...chance? Chance? Met deze mensen? Nee. <laughs> Dat is een uh, niet echt genuanceerd antwoord, maar weet je? Oh, die, je moet er echt even bij zijn. Dit is zo Gronings. Uh, het gras van de Noordenplantsoen, daar worden we heel erg uh, emotioneel eigenlijk. Dat is een belangrijk ding. Want als ik weg ben, dan mis ik de straat. Vanaf de toren tot aan Westerhaven Ik mis de grond. Ik ben geen Groninger, ik mag niet meedoen Stadje studenten Het allermooiste accent Geen Frankrijk laat staan Cameroen Doe mij maar het gras Het gras van het Noordenplantsoen Jongens! Is het tijd voor het hoogtepunt? Ja! En dan, ja, wat is het hoogtepunt van deze avond? Hoe gaan we hem over het randje tillen? Ja, dat betekent, deze kroeg is natuurlijk echt prachtig. Maar ja, we hebben ook zin om af en toe van de boot te gaan. Want we zitten continu op de boot. Dus we gaan naar de ook OK 18, op de Schelling. Allee! Ja, toch? Ja, yeah! Kom, kom. Oh. Op naar de OK 18. Moet de boot niet op slot? Uh, nee, er blijven een paar mensen achter om de boot te bewaken. Dus uh, we zijn oké. Okay. Nou, top. Rijk Shirak. Zelf gaan. Op tv zit het er anders uit, dan denk je ik kan het, maar dan ja, valt het toch tegen. Hey, maar daar, je kan daar, jezelf daar. nog eventjes redeemen. Doe nu je allersixte dansmove. Ja. Ja. Dit heb ik nog nooit gezien. Ik, nee, het mijn is licht. ook heel erg jammer dit. Ja. Ik had niet verwacht dat zeilen, wat hard werken betekent, ook nog zulke leuke feest op kan leveren. Maar dat krijg je hè, als je een studentenvereniging op een boot zet. Over en uit, ik ga slapen.